Vandaag maak ik een taartje. Welkom bij Bakken met Hans. De we hebben we nodig 130 gram eiwit, 150 gram eidooien, 117 gram suiker en 75 gram bloem en 25 gram puddingpoeder, oftewel kussenpoeder. De kustepoeder heb ik al afgewogen, de suiker ook. Wat nu kan afwegen is de bloem, 75 gram. Uh, dit is een korenbloem van de molen hier bij ons in IJzerstein, uh, de Windotter. Uh, ook leuk om een keer te gaan bezoeken hoe dat meel uh, wordt uh, gemalen. Dus we hebben we 75 gram meel nodig. Nee, precies 75 gram. Uh, om uh, de eieren te kunnen scheiden. Uh, Pak ik even een schaaltje. Een schaaltje in een bakje om de eieren te kunnen scheiden. Uh, 105 gram eidooien, die hebben we dus. En dan hebben we hier de eiwit, die kun je altijd bewaren ook, kun je ook in de vriezer stoppen. Dus als je de volgende keer eiwit nodig hebt, je haalt het uit de vriezer, dan door je het en je kan het weer gebruiken. Deze zetten we even weg, die hebben we zo meteen meer nodig. Nou, we hebben dus uh, 100 van 105 gram eidooien die gaan dus heel luchtig opkloppen zodat het meer volume krijgt. Doe in de mixer. Deze is wel het volle snelheid. volume een beetje dubbel geworden en veel lichter van kleur. Die gaan we dan openzetten in het schermtje. Zorg dat je alles mee eh, doet. Anders klopt de verhouding weer. Maar ook belangrijk is, dat we de meel en de kusten eh, voeren zeven, anders krijgen we de klontjes in. Dan pakken we hier het pakken en de zeef. Dan pakken we de meel en de kusten toegebeld. Zo, die is dus gezegd. Zo, en ondertussen heb ik even de kondel schoongemaakt. Die moet zo helemaal vetvrij we gaan eiwit opkloppen. Die moet dus helemaal vetvrij zijn. doen we Door middel van uh, citroen. Uh, ik heb, uh, kijken. hierachter. Dan we nou, even de eiwit weer eruit. Ik heb zo'n... Uh, Citroen citroenzat eh, verkocht in de winkel. Dat doet net zo goed als eh, gewoon citroen. Die spuit er even in en dat doen we met keukenpapier even invrijven, zodat die vetvrij is. Met, ja, als ik zekerheid. dan kan ik de bloem die ik net heb even hierin zetten. Want we hebben natuurlijk eh, 130 gram eiwit nodig. En ik weet niet eh, hoeveel eh, eiwit ik hier heb. Dus dat gaan we het af even afwegen. 130 gram nodig. Nou, het is op de titel mee, mee speelt maar ik heb precies, 130 gram eiwit. Dus het zijn goede eieren. Dus wat we gezegd hebben, gaan we hier dus ja, hij klikt tegen. Is. Ga dan nu niet met je hand weer aan de kloppen zitten, want dan zit het niet meer vet vrij. Mee. Dus we gaan hem erin zetten. eiwit erin. Bij de eiwit doen we ook de 117 gram suiker. doen we niet in één keer erin, dan doen we in delen erin. Als die bijna opgeklopt is, dus als die bijna uh, wit wordt, bijna stijf, dan gaan we in gedeelte zij ik erbij doen en daarna stapsgewijs in drieën. En als ik hem op de kop zet, kijk, niks komt eruit. Dus deze is, deze is de schaar. Wat ik nu van het wis gaan doen, is het volgende, dan hou deze even weg. Dat is dat de I-g wat we opgeklopt hebben, doe ik in een grotere aan. Daar moet zometeen het eiwit uh, mee uh, gemeten worden. En oftewel, dan moeten we mee dat het geheel wordt homogeen. En dan. En dan doen we eerst een beetje hierbij het eigen. Doe er niet alles in één keer het eiwit erin, want dat gaat dan niet lukken. Want als het ware moet je eerst even contact met elkaar maken. Dus je doet een klein beetje erbij. En als het ware slaat het om. Zodat het eiwit om de eigeel, uh, geslagen eigeel, uh, komt. Best intensief werk hier, We maar eerst dat hij helemaal glad is. Zo. En nu kun je steeds meer bijvoegen. Doe tweeën. En doe het nou rustig aan. Want zometeen als je te veel uh, klopt en te hard uh, klopt. Je moet echt om de beslag mee halen, dan gaat de lucht eruit. Dus dan wordt die biscuit niet zo luchtig. Nou, zoals je ziet is het beslag bijna klaar. Althans, voor de helft, want we moeten het doen zometeen ook nog doorheen spatelen. Mogelijk ja. nou, het voordeel hiervan is uh, dat we het al gezeten hebben, dus je iedere keer kleine beetjes erin ook niet alles meer in één keer. Dus iedere keer kleine beetjes. bij de randen vandaan halen, tegen, zodat je geen klontjes krijgt. Hebben we hebben al gezegd, maar als we het aan de zijkant gaat plakken, krijg je alsnog klontjes. Dus goed doorheen spaten. Je zult ook merken dat het wat zwaarder wordt, maar dat is alleen maar goed. Ondertussen heb ik de oven al op 220 graden eh, aan het volverwarmen. Want uh, het wordt een dun laagje uh, biscuitdeeg, wat ik op de plaat uh, strijk. En dat gaat het maar twee à drie minuten even erin. Want het is heel dun, dus het zijn heel gauw graag. Het deeg moet ook niet te dun zijn. Want dan proef je niks. Nou, kijk eens aan. Hier is het uh, deeg. Nee, heb. Nee. We delen dit in tweeën, met beslag. Dan gaan we dit aanstrijken op het pakpapier. Dit is gelijkmatig te delen. En dit gaat uh, twee à drie minuten in de oven. Zoals jullie, eh, zoals jullie, zien, dit is mooi eh, goed. En eh, wat ik nu ook wil laten zien is het volgende. Laat hier en dan doe je uh, deze erbovenop. De bakplaat is namelijk warm. Naar die door, uh, gaat die door namelijk. Doe de warmte in de muis en plaat eraf. En we laten hem even afkoelen. Ik een beetje water. Dat besprenkele ik. Een beetje, zodat het wat sneller afkoelt. En zodat het papier makkelijk eraf kan halen. Dan je het helemaal zo eraf eh, halen, uh, zowel, dat je iedere keer... We gaan dus 100 gram Zo. 100 gram is niet veel. is dus 100 gram. Deze doen we weer terug naar de ijsgut. Deze gaan we dus opwarmen. Deze zetten we op vuur. Want het is nou de bedoeling: eh, dit heeft wat ruimte maken. Het is de bedoeling dat we zo meteen de jam hier gaan bestrijken, de deeg. En dan gaan we door het midden snijden en dan gaan we het iedere keer op elkaar stapelen. Zo heet het ook een stapelaar. En iedere keer met een laagje jam tussen. Die doen we even in de vriezer, zodat het zo meteen makkelijker kan snijden. Zo, het gas uit. En dan verdelen we het over de cake heen. Kijk, wat ik dus net bij jullie zegt: van je hebt wat stukjes, nou die heb ik dus hier nu ook. valt wel mee eigenlijk, moet ik ze eerlijk zeggen. En je smeert het helemaal een beetje uit dit dus gaan we dus door midden snijden ongeveer het midden En dan gaan we stapelen en dan is het de bedoeling dat deze hier bovenop komt en dan snijden we dat een beetje bij. Even weg. snijden we dit weer door midden. zo. leggen we dit weer op elkaar. We snijden weer doormidden. Zorg dat het goed in het is. En dan leg je het boven op elkaar. Snij dan... Overdwars, één keer. Zo. Dan nou, papier snijden we ook even bij. jullie kunnen zien, ik zal het even laten zien. Uh, heb je hier allemaal van die laagjes gekregen. Nou, dat is voor de zijkant van je taart. Nou, deze gooien we even in de vriezer. Nou, ik heb dat in de vriezer gedaan. Ik heb hier mijn blaadjes die ik uh, aan het weken is. Die heb ik hier bij staan. Uh, wat ik nu ga doen is uh, de... ...moes maken voor de Bavrois. Uh, daar hebben we dus 130 gram uh, bosvruchtenpuree nodig. Nou, die heb ik niet. Ik neem gewoon de jam. 130 gram jam. Die verwarm ik ook. En uh, daar doe ik dus twee uh, blaadjes gelatine bij. 15 gram suiker doe ik erbij. Uh, 150 gram slagroom. Die klop ik lubber op. En 30 gram melk. Uh, die ga ik nu even bij elkaar zetten. staan de 150 gram room, die samen we lobber op. Zo, hij is lobber, dus niet helemaal stijf kloppen, maar lobber kloppen. Dus het blijft niet aan je graden vast plakken. Uh, dat doe je dus de 130 gram uh, gym erbij. Dan pak ik even een spatel erbij en dan spatel het er doorheen. Dan doen we de melk in de pan, de 30 gram, en dan knijpen we de gelatineblaadjes uit dat het water eruit is en wij verhitten de gelatineblaadjes. Niet gaan koken, maar gewoon dat het opgelost is zoals je het nu zit: gas uit en gelijk door Goed de randen meenemen. Laten we door elkaar spatelen. Nou, dit zetten we dus even in de ijskast. Zo pakken we de vorm erbij plus de twee. de taartbodem en de taart die ertussen komt. Nou, die leggen we dus. En als het goed is, past het precies. En zoals u ziet, dat past ook precies. Nou, we hebben dus heel even nodig. Uh, een kwartiertje wachten we tot het uh, een beetje gezet is, de bafouw. En zodat we ook de stapelaar die we gemaakt hebben voor de rand uh, beter kunnen snijden. Dus een, over een kwartiertje. Ondertussen heb ik de stapelaar uh, eruit gehaald. En dus is al die uh, cake deegjes met zemt ertussen. Het uh, is de bedoeling dat ik kleine plakjes van snij En dat rondom het uh, springvorm neerleg, Zodat we een uh, zijkant krijgen. Met een mooi effect. Je krijgt het zo meteen te zien. Dus snij dit kleine plakjes. En deze hebben we apart mee zetten. Probeer een beetje gelijkmatig. Nou is het de, de bedoeling uh, dat dit de zijkantjes gaat vormen. Dus het gaat in de zijkantjes. En zoals je ziet, kom hier die randjes. Hiermee. Hier. Zo dat he. ...waarin blijven, dus het is het helemaal rondomheen doet en je zet hem weer recht neer, anders de het eruit. En doe de batterij, blijft het in. blijft het, maar het En zoals u ziet, is die helemaal rondom. Dan nou pakken wij, nu uh, liggen dit, nou legt wij dit, dan leggen wij dit weer weg. Ook dit kunt u in het diepvrisse gooien uh, en bewaren. Uh, dit kan je zo uh, in een plastic, als je die in de plastic doet en in de diepvriezer, kan je zo een maandje bewaren. Niet langer, een maandje wel. Nu halen we de moest erbij. En die is al een beetje al gezet. Een beetje. En dan gaan we het meevullen. Een gelijkmatig verdelen Zodat het er aan erin komt. Zo, dan pak ik de volgende. Deze, die leggen we op de bodem neer. Of op de bodem. Deze leggen we dus erbovenop. Een beetje erin erin duwen, zo. En deze vouw je als het ware erin. maak een kleine omslagje. Zo, op deze manier. En deze doe je dan in de diepvriezer voor uh, een half uurtje. Ondertussen ben ik uh, dit gelei aan het maken. Dus ik heb uh, 100 gram uh, jam meegedaan van de abrikootjam, 50 gram suiker, 20 gram water en 1 uh, gelatineblaadje. Die heb je eerst na weken. Die los ik nu helemaal op. Zo. Die zet ik uit. Ik pak even mijn taartje. uit de vriezer. Die heeft een, uh, een kwartiertje in de vriezer uh, gezeten. En die gaan we dus nu... Leren, zoals we dat noemen. Je ziet er zijn kleine stukjes aprikoos bij. In. Kijk, zoals ik net gezegd heb, dat is geen probleem. Misschien wel lekker. Zorg dat hij overal raakt. En deze zetten we een half uurtje in de triepvriezer. Zo ziet het taartje eruit. We zal hem even openmaken. Snij aan de zijkanten dat het goedje lei. Even met een mesje langs. En haal hem los. En je hebt hier een bosvruchten-abrikozen-bavroa-taartje. Je kan hem bespuiten met snagroom. Je kan hem vizieren zoals je hem zelf wil. Je kan ook vers erop doen. Zo, en zo ziet er dus een bosvruchten-bavroa-taartje eruit. Pak die valt een keer weer mee.